Met de supplementenmodule van 12 kan je eenvoudig sauzen, allergieën of opmerkingen bij een product of een bestelling plaatsen. Maar ook de bereidingswijze van een gerecht is te selecteren. In de beheeromgeving is in te stellen bij welke producten een supplement met of zonder meerprijs moet worden toegevoegd. Neem als voorbeeld een Tosti. Hierbij opent automatisch een extra scherm om een saus aan te slaan. Erg handig voor het personeel. Zo kunnen zij eenvoudig te werk gaan en geven zij de juiste informatie door aan de keuken. De supplementenmodule van 12. 12. Count on us.